Nu ga je aan de slag met het uittekenen van jouw verhaal. In deze missie ga je aan de slag met jouw eigen storyboard. Een storyboard is een verzameling uitgetekende scènes van jouw verhaal. Het is bedoeld om jou te helpen bedenken hoe jouw verhaal er straks uit moet komen te zien in de app. Pak je werkblad van de vorige missie er maar bij. Deze heb je straks nodig bij het uittekenen. Begin met het uittekenen van de drie scènes. De inleiding, het middenstuk en het slot. In de vakjes teken je elke scène van jouw verhaal uit. Dat mag op de manier zoals jij dat wilt. Met potlood, pen, stift, kleur of zwart-wit. Oh ja, en gaat er iets mis met de scène? Knip dan een nieuwe scène uit van een leeg storyboard en plak die op je eigen storyboard. Wees dus niet bang om een foutje te maken. Elke scène kan je ook een naam geven. Dat kan onderaan. Nu jij. In de volgende missie ga je jouw getekende scènes in een app zetten. In de app kan je de scènes doorklikken, zodat het een echt verhaal wordt. Maar hoe doe je dat? Via een bepaalde knop of een figuur? Je kunt het zelf kiezen. Als je wil kun je nu je storyboard aanpassen door bijvoorbeeld knoppen toe te voegen. Gelukt? Goed zo! In deze missie heb je jouw verhaal omgezet in een storyboard. In de volgende missie ga je van jouw verhaal een app bouwen. Bewaar je storyboard goed, want je hebt het nog nodig.